Hoe heet, hoe heet zij? Trut. Trut. Zo ze het bedoel. Qua kleurcombinatie zie ik er in ieder geval lekker kleurig uit en dat komt goed uit, want ik sta vandaag op de bloemenveiling en ik ben bloemverdelen. Ik zie eruit als een bloem. Hi, ik ben Lonneke. Mag je bij? Ja hoor. Oké. Okay. Dan gaan we echt de baan op. Hey, wat houdt het nou precies in om bloemenverdedigd te zijn? Hier? Dus al die bloemen die wij nu aan het verdelen zijn, die zijn allemaal van tevoren betaald mm -hmm. door de klant. Dus uh, iedereen zit te bidden en die met mij ze krijgt die bloemen. Dus de bloemen die gekocht zijn, yeah. die moeten gewoon in goede kwaliteit naar de klant toe. Dus eigenlijk doen we alleen maar het distributiecentrum. Hoe heet, hoe, hoe heet zij? Trit. Trut? Trut. <laughs> Zo wordt ze eigenlijk. Sorry. Nou, dan gaan we af. Dit is uh, een eh? computers nemen. Ik vind dat iedereen naar mij zwijden, dus ik zwijde altijd terug, maar dat is richting aanwijzen. Maar Je kent hier om half vijf ochtends toch? Uh, zes uur is onze uh, standtijd. Zelfs in het weekend wil ik vier uur wakker. Ik ook, ik ben om vier uur in het weekend ook nog wakker. Ja? En dan kom ik juist vroeg uit. Toch <laughs> dus komt het ook wel eens niet uit dat je dan denkt, oh ik ben er een paar vergeten Dan moet je ja. weer helemaal terug. Want daarom moet je altijd goed controleren voordat je gaat verdelen. Kom je bij de eerste locatie even checken of de aantal klopt? Als je niet checkt, staat altijd de kans dat je eentje te veel of te weinig oh. krijgt. En dan komt de fout op je naam. fouten mag altijd. Er dus zijn mensen die mogen fouten maken, maar niet te veel. Nee. En die fouten die kosten ons bedrijf te veel geld. Hey, als bloemenverdeler moet je natuurlijk echt onder tijdsdruk kunnen werken. En het is fysiek zwaar werk. Niet alleen maar dat, maar uh, multitasken moet je ook kunnen. En uh, efficiënt werken. Plus overzicht houden. Morgen. Uh, je hebt geen kaart. Je bent, je bent je kar verloren. Nou het moment is aangebroken dat ik zo zelf de verkeersdrukte inga met dit karretje. Hoeveel bloemen veilen jullie hier op een dag? Dat scheelt per dag. Vandaag hadden we 10.000 karren, dat zijn 21 miljoen bloemetjes. Per dag, hè? Per dag. Dat is echt heel veel. Snel aan het werk. Al Oh. ook. <lacht> daar gaan we. Deze. is de raarste wel. bloem die je ooit gezien hebt. Nou, het De naam weet ik niet meer, maar het stonk zo erg naar wit. Dus ah, witplantages. Wit witplantages. Nee, dat is geen wit. Er nee, geen wit dus maar die, die roken naar wit. Nu mag je in het echt bij ons in het verdeelgebied echt verdelen. Dus je gaat nu kar aanpikken waar je de puffer bent. dan ga jij verdelen. Ja, hier. Hier ben je goed. En doen we wat samen. Ja. ja. We zijn net ook bij een team ja en ja hoe voel je dat ik het deed ja, ik vond het goed gaan voor mij mag je gewoon blijven ja ik dus, wil een uh, dag rond blijven rijden ja. Ja, dat zie ik aan je je, je lijkt ook met smijden welkom dank je wel